Ja, aan kinderen die worden ook wel eens ziek natuurlijk. Is het belangrijk om hen ook aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering? Ja, dat ontzekert de moeite, want net zoals bij volwassenen dekt de verplichte ziektekostenverzekering ook voor kinderen niet alles. Enkel bij de bevalling zelf, als de mama nog in het ziekenhuis ligt, dan worden de medische kosten voor het kindje ook opgenomen in de polis van de mama. Maar stel dat kort na de geboorte... Kindje terug moet opgenomen worden in het ziekenhuis, dan is dat voor de eigen hospitalisatieverzekering van het kind zelf. Ja, en bij volwassenen is het zo dat. Ja een wachttijd hebt als je aansluit bij een hospitalisatieverzekering. Dat betekent, als ik het goed begrepen heb, dat je betaalt voor die verzekering, maar dat als er iets gebeurt, als je gehospitaliseerd wordt, dat de verzekeraar nog niet tussenkomt in de kosten. Klopt. Voor kinderen is dat anders, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Bij een kind dan neem je eigenlijk een extra gezinslid op in jouw eigen polis, waardoor er geen medische vragenlijst moet ingevuld worden en dat er ook geen extra of nieuwe wachttijd is. En kan je een kind zomaar bij elke verzekeraar mee aansluiten of zijn er uitzonderingen op de regel? Bij een individuele hospitalisatieverzekering is dat eigenlijk meestal geen enkel probleem en ga je dat gewoon vragen bij een collectieve polis, moet je het wel eens navragen bij je werkgever of die mogelijkheid geboden wordt om andere gezinsleden op te nemen. Oké, okay, en dan nog uh, een belangrijke vraag. Ja, kinderen, uh, welk, op welke leeftijd moet ik die eigenlijk aansluiten? Moet ik die al voor de zwangerschap uh, gaan, gaan opnemen of, of na, na de bevalling? Hoe zit dat eigenlijk? Nee, je kan eigenlijk je kind pas uh, aansluiten bij een hospitalisatieverzekering van zodra het geboren is, dus voor, voor de bevalling uh, zal niet lukken, maar uh, wat er wel zo is, dat is dat de meeste verzekeraars ervan uitgaan dat je op het moment dat je bevalt, ja, dat je dan met andere zaken bezig bent. Dus het is wel mogelijk om te verzekeren met de terugwerkende kracht. En de meeste verzekeraars bieden daarvoor een termijn van 30 dagen. Oké okay, Anne, super helder. Wil jij meer weten over hospitalisatieverzekeringen? Wil je zelf eens kiezen welke verzekering het beste aansluit bij jouw profiel? Ga dan zeker naar onze website.